Hoi allemaal, leuk te kijken naar een goed nieuwe video. En vandaag iets doen, wat ik nog nooit eerder mijn kanaal gedaan. Ik heb dit donderdag ook aangekondigd. En um, ja, dit is iets wat ik wel al een tijdje doe voor mezelf. Zeg maar, ik heb het sinds kerst 2019. En um, ik dacht misschien is het leuk om het voor jullie misschien te doen. Want ik niet, kan niet altijd doen. Maar soms zou ik ook, ook pagina's maken die ik uh, dan niet ga filmen. Maar uh, ik dacht misschien is het leuk om even een keertje dit te filmen. Um, dit boek is geschreven en gemaakt bij Mariah Elizabeth. Zij is een YouTuber en ik zal wel eventjes haar YouTube kanaal hieronder linken. Want ja, waarom ook niet? Zij is gewoon een YouTuber die ik al twee jaar kijk geloof ik. En ik kan gewoon niet stoppen met haar kijken want ze is wel echt geweldig. Dus <laughs> vind ik dan tenminste. Dus um, dat boek heeft zij zelf geschreven en gedaan. Dit is nummer 2. Ik heb ook een nummer 1. En die nummer 1 heb ik zelf niet. Maar uh, ze heeft die helemaal geknutseld. Getekend. En dan heeft ze een tweede boek gemaakt. En die heb ik wel. Dus ik hoop het dus zin in hebben. En laten we het snel gaan. Create an assortment. Fill in each box with something different. Ik heb dit niet helemaal letterlijk genomen. Ik heb gewoon allemaal verschillende logo's uitgezocht. Zoals YouTube, Nike. Het logo van Overwatch, Star Stable, Hello Kitty. Het logo van Raid Shadow Legends. Het spel waar ik een beetje verslaafd aan ben voor de afgelopen tijd. Uh, het logo van Playboy, omdat ik hier best wel leuk uit vind zien. Het logo van Spotify, van Apple. En van Tommy Hilfiger, TikTok, Netflix, die van Domino's en van Pepsi. Dat waren de logos die ik makkelijk vond, uh, niet allemaal, maar <laughs> die ik ook leuk vond eruit vond te zien. En die ik ook graag wilde tekenen en uiteindelijk met Domino's kwam ik een beetje in de knoop. En Hello Kitty, want die waren eerst eigenlijk ongedraaid, maar Hello Kitty kon ik moeilijk in die lange box gaan plaatsen. Dus moest ik dit uiteindelijk weer omdraaien. toch Kerstijl alles het uiteindelijk op de goede plaats had staan. Dat was wel een beetje vervelend. Maar ik ben nu even alles aan het omlijnen. Want ik had alles al geschetst voordat ik dit ging opnemen. Ik dacht dat het bespaart me wat tijd. Want zoals je kunt zien is deze video best wel erg lang geworden. Omdat ja, het net gewoon heel veel tijd en beslag. Ik had uiteindelijk in het begin ook. Iets van 2 uur en 20 minuten aan beeldmateriaal voordat ik eindelijk echt uh, deze video had. Dus, uh, maar het gaat uiteindelijk ga best wel snel. Ga je er doorheen? En ik ga proberen de volgende video's, als dus die komen, wat korter te maken en wat meer eruit te pikken wat nou echt interessant is. Zoals jullie nu kunnen zien, ben ik nu bezig met het inkleuren van alle logo's. Ik begin met de kleur zwart, omdat ik sommige logo's wat deeltjes zwart wilde hebben, zoals het Nike logo dus. En je zult ook wel zien dat sommige logo's niet helemaal accuraat overkomen qua kleur. Zoals de Playboy zullen misschien deeltjes zwart zijn die in het echt niet zo zwart zijn. Omdat ik niet precies weet hoe een Playboy logo <laughs> qua kleuren eruit ziet. En ja, Spotify logo is, weet ik van mezelf wel dat de kleur niet accuraat is en de Star Stable logo niet. Maar ik heb gewoon een beetje de kleuren gekozen die dichtbij komen. Um, en bij Star Stable heb ik gewoon een fout gemaakt en bij Spotify ook. Maar voor de rest is het allemaal wel mooi uitgekomen uiteindelijk, maar dat zie je natuurlijk zo meteen wel. Maar daarvoor een beetje mijn excuus is dat het niet helemaal er mooi uit is gekomen zoals ik dat precies had gewild. En ja, markers die komen soms op andere papiertjes. Ik had zo'n testpapiertje, ik kwam er wat lichter op uit dan dat uiteindelijk op het boekje eruit kwam. En het vond ik wel jammer, want daardoor was dus ook het Spotify logo een beetje verpest. Of nee nee nee, het Starstube logo was een beetje verpest daardoor. En ja, daar kon ik helaas niet heel veel aan veranderen. Maar ja, het is nu eenmaal gebeurd. dan uiteindelijk het eindresultaat geworden. Ik heb er later zelf nog even wat tapejes overheen geplakt, met gewoon pakband. Zodat het gewoon blijft zoals het nu is en niet ja, wat opkomt of zo viezig zodat of dan verpest wordt. En hier is de volgende pagina. Dit is create a question. Uh, fill this page with a question and answer that on this page. Uh, ik had de vraag What makes people think? Dat their actions doesn't kill the earth. En dat, die vraag stel ik best wel erg af. Wat vooral nu uh, de wereld best wel stuk gaat eigenlijk gebeuren wat mensen het doen. En uh, wat best wel opwarming van de aarde is. En voor rook en dat soort dingen. En ik ben best wel iemand die voor het milieu is. Ik ben zelf vegetarisch. En ik hou er best wel veel mee bezig. En ik vind het best wel erg soms om te horen dat mensen denken dat wat ze doen dat goed is. En dat er niks mee te de aarde gebeurt en dat kan allemaal en dat soort dingen. Dat vind ik best wel lastig om het soms te horen. Omdat ik, dus ik heb van, maar je hebt toch door dat dat niet goed is wat je nu aan het doen bent. En dat het heel erg slecht is wat er gebeurt. Dus ik heb een aardbol getekend. En wat scheur in de aardbol en wat uh, soort van lava of zo eraf. Uh, druppelen van binnenuit en ja uiteindelijk heb ik zeg maar de continenten heb ik dan een soort van verrot gemaakt of zo zeg maar dat je ziet dat het niet gaat met het goed gaat met het land en het water heb ik volgens mij grijs gemaakt of zo ik weet het niet meer zo goed mee gaan jullie gewoon zien hoe het is geworden. En dat is eigenlijk wat het best wel lastig is om een even lijn te houden de hele tijd. En de witte lijn heb ik uiteindelijk ook nog veel breder gemaakt door met witte verf eroverheen te gaan. En de vlekjes van het zwart waar ik gewoon verkeerd ben gegaan, weg te werken. En dat is uiteindelijk heel mooi geworden. Dus het is in ieder geval geen probleem meer geweest uiteindelijk. Maar je ziet ook bij de lava dat er bijna geen witte lijn meer over is. Dus het is best wel lastig om dat gewoon. Te blijven houden. Het lijkt misschien een beetje gek omdat je nu niet kan zien wat ik aan het doen ben. Maar ik ben er de pagina er aan het inplakken en ik kan het een beetje moeilijk zien zo. Maar ik vond het ook weer zonde om die er niet in te doen. Dus je ziet hier dat ik nu de pagina er aan het plakken ben. Um, en dan is uiteindelijk de pagina compleet met de vraag en de tekening eronder. En dan heb ik een vraag gesteld voor die pagina. En zo is het dan uiteindelijk geworden. Ik heb hem met tape er even overheen gegaan, zodat het gewoon netjes blijft. Maar ik ben trouwens wel serieus over de wereld en dat mensen niet doorhebben wat ze eigenlijk aan het doen zijn, want het is best wel heftig. volgende pagina is create a design. Design anything here that you wanted to do design, like a house or clothing and... Dat stond er en je ziet hier dat ik met links hout aan het schrijven ben. Je ziet vaak dat ik met rechts teken en nu wilde ik graag het stukje dat ik met links schrijf erin laten. Want zoals misschien niet iedereen weet ben ik links en rechts. Dus ik heb met links even geschreven en met rechts werk ik gewoon iets sneller. Um, dus met rechts word ik gewoon eventjes alles aan het tekenen omdat ik met rechts ook alles gewend ben om te doen eigenlijk. En links ben ik eigenlijk... Maar ik kwam er laatst pas achter dat ik links eigenlijk ben. maar wat ik mijn hele leven alles rechts heb gedaan, ben ik dus beide. Uh, het schetsproces heb je nu niet gezien, want dat vond ik niet nodig om erin te laten. Dat duurde namelijk zo ontzettend lang. En dan is natuurlijk deze video echt zo lang dat ik dacht, waar blijft het einde? Dus je ziet dat ik nu met zwarte pen even alles aan het uitlijnen ben en je ziet zo meteen wel wat het precies wordt. Nu kan je echt goed zien wat het huis eigenlijk is. Alle uitlijnen zijn nu gezet en ik ga nu kleuren met potloden omdat ik het wel fijn vond voor deze pagina eigenlijk. Zoals je kan zien is dit een groot huis met een tweede verdieping uh, best wel grote ramen omdat ik best wel hou van veel licht, gewoon en grote ramen. En ja, er zit een weg voor ons huis, of ons huis, ik bedoel van het huis dat ik heb gemaakt, uh, dat vond ik gewoon vet omdat ik daar... De, de ruimte een beetje moeten opvullen. Links heb ik dan een zwembad geplaatst. Ik zou als ik een huis maak, het eerder zeg maar, in de achtertuin doen. Maar daar was natuurlijk geen plek voor, want dan zag je het niet. Dus ik heb een zwembad gemaakt met tuinstoelen waar je er op kon zitten. En dan uh, een hek eromheen, zodat niet zomaar iedereen daar kan komen. Zeg maar. Het hekje lijkt natuurlijk gewoon zo klein dat je er overheen kan springen. Maar. Um, het is een beetje lastig om hele hoge hekken te maken. Zeker. Dat vond ik ook niet mooi eruit zien. En dit is natuurlijk niet gemaakt um, puur voor makkelijkheid. Ik weet even het woord niet te vinden. Maar het is natuurlijk wel gemaakt omdat ik het mooi vind. En ja, je ziet hier dat mijn huis dan een hek ervoor heeft. van een baggetje naar de deur. De deur is dan zeg maar nog in een inloopje, dus je hebt nog een apart vierkantje met ruimte voordat je echt bij de deur aankomt. Want dat vind ik altijd wel vet eruit zien bij huizen. In plaats van dat je meteen bij de deur komt, dat je nog een beetje een hangetje hebt voordat je bij de deur komt. En voor de rest wilde ik het huis eigenlijk in een kleur doen. Maar uiteindelijk toen ik begon met de bruin voor het huis, dacht ik, schips, ik wil dit in een kleur doen. Als je bijvoorbeeld in Spanje ziet of weet ik veel over andere landen, ik dus zie wel eens huizen bijvoorbeeld in een roze kleur of een gele kleur. ik vind het er altijd eigenlijk wel heel vet uitzien, dus ik wilde dat altijd graag doen, maar ja, nou, als ik per ongeluk om te bruin bezig dacht ik, shit, dat kan natuurlijk niet meer. Ik kwam wel laatst achter dat van mij in de buurt ook zulke huizen staan met kleuren, en dat vond ik best wel vet, want ik wist niet dat die in Nederland stonden zeg. Dus dat, dat vond ik echt leuk om te zien. Maar voor de rest is het in Nederland niet echt iets wat vaak voorkomt. Ik kan bijvoorbeeld naar Zaandam kijken en die van die gekke huidjes. Dat vind ik wel echt heel erg leuk om te zien. Maar mijn huis is iets uh, normaler dan <laughs> met allemaal kleuren. Naast de tuinstoelen bij het zwembad staat een soort vierkant en je kan niet echt zien wat het is en je zou het ook niet kunnen weten hoe het is. Maar het is zeg maar een vierkant, of nee, niet een vierkant, het is een soort doos. En ja, daar stop je alles in, zoals panddoek en weet ik veel, gewoon dingen die, of een uh, opblaasbare poolvlootie, zeg maar, ik ben even een Nederlandse naam ervoor kwijt. Maar die zitten er allemaal daarin en die zitten gewoon bij het zwembad, zodat je dat soort dingen nooit kwijtraakt. Dus, en nu lijkt het gewoon een vierkant en het is in de tekening ook wel echt een vierkant, maar het is bedoeld als een soort kist. Iedereen kent wel een podcast en eerst eerste instantie was ik er best wel tegen. Niet echt voor een reden ofzo, maar omdat iedereen er zo hyped over was en iedereen begon op een podcast, zeg maar. Vond ik het niet leuk, omdat het was zo random en zo vol over alles. En ik heb gewoon geweigerd om een podcast te luisteren en ik kwam elke maand maar voorbij en ik zei echt nee, ik wil geen podcast luisteren. En ik heb dat voor zo'n anderhalf jaar, maar misschien twee jaar, volgehouden of zo. En nu ben ik er toch aan begonnen en ik vind het toch wel erg fijn. Dat gewoon wanneer je wat aan het doen bent en je hebt niks aan staan zoals muziek of zo. Gewoon een podcast op kan zetten, gewoon naar gesprekken luisteren van andere mensen eigenlijk. En dat is eigenlijk best wel fijn. Dus dat gewoon je gewoon luistert naar mensen, dat je toch een beetje het voelt dat je niet alleen bent. Als je bijvoorbeeld een serie gaat kijken wanneer je aan het tekenen bent, ben je ook constant afgeleid en wil je kijken naar wat er echt gebeurt, pas omdat je het alleen hoort. Een podcast is daar best wel een goede oplossing voor eigenlijk. net als luisterboeken natuurlijk, maar die heb ik niet. Dus een podcast luisteren was best wel fijn hier dus door. Soms luisterde ik ook muziek en ging meezingen, maar het grootste gedeelte was eigenlijk een podcast. Of ik was gewoon een video aan het kijken, maar dat duurde nooit echt lang. Want dan merkte je dat een podcast veel beter werkte. Dus dat is eigenlijk wat ik tussen het tekenen en zo doe. En... Huiswerk, als ik dat doe, zet ik soms een podcast op en anders liedjes. En... Dus yes, daar kom ik een beetje bedacht door, dus eigenlijk... Opeens van haat naar podcast, dan ben ik er helemaal verslaafd aan. Dat is best wel grappig eigenlijk. En hier zie je dan het resultaat van mijn huis. Ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. En ik vond het een leuk ding om te doen eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een blauw omhoog. Abonneer je een je geen video's missen. En misschien maken we er wel nog een keertje eentje. als jullie het leuk genoeg vinden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao!